Ik ben Abdelhameris. Ik ben een pedagoog en uh, vader van twee kinderen. Uh, ik heb uh, Triëns Pedagogica opgericht. Het zich bezighoudt met oefenen van vaderschap en intercultureel pedagogiek. Uh, wij uh, geven opvoedingsondersteuning aan vaders in de vorm van opvoeddebatten en en, uh, over verschillende onderwerpen. Wij uh, geven ook workshops en training aan professionals rondom vaderschap. Wij onderzoeken ook of doen ook veel onderzoek rondom uh, vaderschap en ontwikkelen ook verschillende materialen en methodieken. We hebben in 2012 hebben wij een innovatieprijs gewonnen uh, preventie uh, kindermishandeling. Uh, in 2012, ook hetzelfde jaar, hebben we ook een methodiek ontwikkeld, uh, opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. Dat was een specifieke methodiek. In 2015 hebben we verbreid naar migrantenvaders. En in 2021 hebben we verder ontwikkeld die methodie. Oepvoeden is een van de moeilijkste dingen en ook heel moeilijk om te definiëren. Want het heeft natuurlijk met tijd te maken, heeft met plaats te maken en heeft met cultuur te maken. Wat belangrijk is voor mij is, hoeft niet belangrijk voor jou te zijn. Ook met de tijd, opvoeden van de jaren 50 of 80 of 2000 en wat ik zo ook zei, het heeft met plek te maken in de grote stad staat. en wij weten dat 80 of 90 procent van de vaders weten niet wat hun rol of effect van rol in of voor de die losser van de eerste dagen. Wat ze wel weten vaak is ik ben een kostwinnaar en ik breng geld naar naar mijn gezin. Um, wat ook belangrijk is, een van de factoren: 60 procent van de Nederlandse gezinnen stemmen niet af of praten niet over de diepte van de communicatie. En dat is een van de factoren waar eigenlijk ook misgaat. Communicatie tussen stellen, maar ook taakverdeling tussen stellen is heel erg belangrijk, tussen vaders en moeders. In balans, opvoeding in twee culturen is natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe voed ik mijn kinderen thuis op? Hoe, voed ik, of hoe wordt mijn kind opgevoed in, op school, op straat? Hoe kan ik als vader betrokken zijn? En daarna dus als de basis uh, afgelopen is, dan gaan we naar de verdieping. En dat is eigenlijk uh, huiselijk geweld. Maar waar noemen we dat huiselijk geluk? Want als je praat met vaders over huiselijk geweld, ja, niemand komt naar jou. Want wij weten natuurlijk dat heel veel vaders denken, oh ik ben de dader, ik ga daar niet. Ik ga, daar niet, ik ga niet naar die bijeenkomst. Dus als we kijken naar eerste dagen, vallen de eerste dagen. Bij gezond leefstijl of bij gevoelensintimiteit, seksualiteit? Dat is een belangrijke vraag die wij eigenlijk achterkwamen toen wij met vaders gingen praten over de eerste duizend dagen. Namelijk is het, eigenlijk valt het bij heel veel vaders valt het onder seksualiteit. Want vaders praten niet over seksualiteit, mannen praten niet over seksualiteit, ook onderling niet. Dus en dat is natuurlijk een taboe onderwerp, waar we ook heel voorzichtig mee moeten beginnen met vaders. Ik heb een aantal reacties van vaders rondom het bespreken van maken van Eerste dagen. Eén vader die zei, ik herinner me vooral de negatieve dingen. Slapeloze nachten, veel kosten, machteloosheid, ik weet niet wat dat kind wil. Dus dat is wat, je eigenlijk, wat, je, wat, je, wat, wat vaders eigenlijk herinneren aan de Eerste dagen. Uh, ik wist eigenlijk niet over de ontwikkeling van het kindje in de buik. Ook wist ik niet dat deze periode zo belangrijk was voor de rest van het leven. Dat zegt hij natuurlijk heel veel. Ik vond het moeilijk om contact te maken met mijn baby. Wat begrijpt hij? Herkent hij mij over huid? Hoe kan ik met hem haar spelen? En De film die ik net gezien heb, is een mooi voorbeeld voor, natuurlijk, voor die vaders. Al met al, we weten dat... Vaderschap dus al, al vaderschap, dus de bewustwording van vaderschap, is al een probleem. Heel veel vaders weten niet hoe, hoe, hoe, wat hun effect is. En met eerste Duitsdag is het nog helemaal een ramp. Dus daar zou ik zeggen, focus alsjeblieft ook op dit onderwerp. Als je met uh, migrantenvaders wil werken, is het werk belangrijk dat je naartoe gaat. Dat je echt hun opzoekt. Moskeeën, cafés, uh, ontmoetingen. En wat ook belangrijk is, dat is het allerbelangrijkste die ik 14 of 16 jaar geleden heb geleerd. Ieder ouder wil het beste voor zijn kind. Focus op de intentie van de ouders en niet op de competentie. Vertrouwensband is het allerbelangrijkste in alle niveaus, in alle contacten. Vertrouwensband is belangrijk. Uh, laagdrempel, laagdrempelige karakter is ook heel erg belangrijk. Dat je niet, niet boven de ouders of vader staat, maar naast die vader staat. Van we gaan het met elkaar erover hebben. Rustig opbouwen, en wat ik hiermee bedoel, is eigenlijk dat je niet gelijk met uh, praten over seksualiteit, of niet gelijk praten over huiselijk geweld, maar wel rustig opbouwen. Hoe gaat het met de communicatie? Hoe ben je opgevoed als vader? Hoe, wat heb je geleerd van je vader? Wat heb je gemist van je vader? Hoe zou jij dat overbrengen? Of heel weinig aanbod voor vaders die echt op de behoefte spelen. Denk ook aan de uh, flexibiliteit. Avonden, als je met vaders wil werken, dan moet je echt in de avonden werken. Dan moet je in de weekenden werken. Wij werken alleen maar in de avonden en weekenden. Op de dag hebben we bijna geen vader, of krijgen we helemaal geen groepen uh, als we met vaders willen werken. Dus daar, denk ook daar aan. Dat vaders hou van uitdagen. Ze willen elkaar uitdagen, ze willen elkaar, en daarom heet het ook bij ons opvoeddebatten.